Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u hoe u een afbeelding kunt toevoegen aan een leerelement in It's Learning. U bent ingelogd en u bevindt zich in het vak, in mijn geval is dat wiskunde aan klas V2A. En hier wilt u een leerelement gaan maken en in dat leerelement wilt u een afbeelding toevoegen. Daartoe klikt u op de knop toevoegen op de juiste plek, in dit geval in het mapje hoofdstuk 1. Klikt u op toevoegen. En... Eigenlijk aan vrijwel alle uh, leerelementen kan een afbeelding worden toegevoegd. We kunnen ook een losse afbeelding hier uh, toevoegen. Maar het gaat in deze video om het invoegen van een afbeelding in of een bron of een activiteit. Dat zijn de leerelementen. Bijvoorbeeld de notitie. Ik maak een notitie. Ik pak even snel wat, uh, wat tekst erbij die ik hier plak. Goed, u heeft de notitie een titel gegeven, u heeft de tekst getypt en vervolgens wilt u de afbeelding invoegen. Nou, bij vrijwel alle leerelementen zult u deze knop aantreffen: de knop Invoegen. Daar gaan we dadelijk de afbeelding invoegen. Eerst even op zoek naar een juiste afbeelding. Ik heb hier gezocht, gezocht op, uh, op Google op een afbeelding van Einstein. Dit is een, een hele mooie foto van hem. Wat u dan doet is, klik met de rechtermuistoets op de foto. En kies voor afbeelding opslaan als. Vervolgens gaat u naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan. U geeft het bestand een naam. En u klikt op opslaan. Terug naar It's Learning. U klikt hier op de knop invoegen. En u kiest de bovenste optie afbeelding. U zou hier een mapstructuur kunnen maken, bijvoorbeeld voor elk hoofdstuk een mapje met alle afbeeldingen van dat hoofdstuk erin. Dat sla ik nu even over. Ik ga meteen naar Uploaden en Invoegen. U kiest voor de knop Bestand kiezen en u bladert hier naar de locatie waar u, het, waar u de afbeelding heeft opgeslagen. Nou, in dit geval bevind ik mij al op die locatie. Ik selecteer de afbeelding en ik klik op Openen. Hier kan ik nog aangeven of de afbeelding links of rechts geplaatst moet worden ten opzichte van de tekst. Ik kies hier even voor de linkerkant. Ik kan eventueel nog een rand om de afbeelding maken en een alternatieve tekst invoeren. Als u dat heeft gedaan dan klikt u op uploaden en invoegen. En u ziet dat hier de afbeelding wordt ingevoegd. Mocht u op een gegeven moment zeggen ik zou de afbeelding toch aan de rechterkant willen hebben... Dan kunt u altijd op de afbeelding in het leerelement rechts klikken. Dus klikken met de rechter muistoets. En daar ziet u staan eigenschappen van afbeeldingen. daar klikt u weer op met de linker muistoets. Kijk en vervolgens komt u in het venstertje van zojuist. En kunt u ook de afbeelding aan de rechterkant plaatsen. Nu is het niet direct mogelijk om de afbeelding van uh, formaat te Veranderen. Dus om, de afbeelding van het van de, om het formaat van de afbeelding te wijzigen. Dat is niet direct mogelijk. Dat gaat nog komen in de toekomst, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt deze afbeelding openen in het programmaatje Paint. En dat programmaatje Paint bevindt zich op elke Windows computer. En in dat programmaatje Paint verandert u dan het formaat. En vervolgens uh, voegt u het... Um, voegt u die afbeelding in via de knop invoegen dat is één maar er is ook een andere manier bij de meeste leerelementen hebben wij de mogelijkheid om de html code van de webpagina te bekijken want dit uh, element is gewoon een webpagina uit, heeft zijn eigen adres daartoe klikt u op bron en we hebben hier een foto ingevoegd uh, en de bestandsnaam was albert Einstein .jpg. het is handig dat u uh, dat weet, want dat maakt het zoeken wat makkelijker. U klikt hier op bron en dan krijgt u de HTML-code te zien van, uh, van dit leerelement, van deze webpagina. En na even zoeken, vindt u dat hier de code staat van de afbeelding. Hier ziet u de bestandsnaam namelijk staan, albert-einstein.jpg. Wat u dan doet is, u gaat even kijken waar uh, bevindt zich het haakje openen. Het, het, het kleiner teken, ik noem het een soort haakje openen. Hier bevindt zich het haakje openen van die betreffende code. En dan moet het even verderop moet het eindigen. En hier bevindt zich het haakje sluiten. Dat is deze. En daartussen staat dus de HTML code. Ik zal hem even in zijn geheel selecteren. Hier staat de HTML code die ervoor zorgt dat dit plaatje getoond wordt. En ook in welk uh, formaat. En of het links of rechts wordt uitgelijnd. U ziet hier bijvoorbeeld staan float right, eh, drijf rechts, in dit geval betekent dat dus rechts uitlijnen. Maar ook de hoogte en de breedte van de foto staan in deze code. Hier ziet u bijvoorbeeld height is 390, dat betekent de hoogte van de afbeelding is 390 pixels. En hier ziet u staan aan het eind van de code width is 400, de breedte is 400 pixels. Dan kan het bij u in de HTML-code, uh, kunnen die hoogte en breedte op een iets andere plek binnen die haakjes staan. Maar ze staan er wel ergens en u kunt ze gewoon aanpassen. Stel dat u zegt ik vind het plaatje te groot, ik zou het een factor, ja, factor 2 willen verkleinen, dus met 50%. Nou, Dan maakt u van die width 400, maakt u van die 4 en 2 en de height stond op 390, dus daar maken we 195 van. Vervolgens klikken we weer op het knopje bron om dit HTML-codescherm te verlaten, om die HTML-weergave te verlaten. En u ziet dat inderdaad het plaatje met een factor 2 is verkleind. Ik denk dat dit voor veel mensen te ver gaat. Dan zou ik gewoon het programmaatje Paint gebruiken. Ik zou het nog wel even kunnen demonstreren. In het programmaatje Paint kunt u de betreffende afbeelding openen in de map downloads dit is de afbeelding en via formaat wijzigen, dat is een knopje dat bevindt zich in de menubalk van paint, formaat wijzigen kunt u zeggen ik wil het percentage in plaats van 100% wil ik het percentage op 50% hebben u drukt op oké, OK, kijk en de foto wordt met een factor 2 verkleind in dit geval vervolgens slaat u de afbeelding weer op in geval noem ik hem Albert Einstein Verkleind. En deze afbeelding die uploadt u weer in It's Learning. Op dezelfde manier zoals we dat zojuist deden. Ja, dan krijgt u ook dit resultaat als u hem hier weer invoegt. Tot zover het invoegen van afbeeldingen in leerelementen in It's Learning. Vergeet niet om nog op opslaan te klikken. Succes!